Hallo en welkom bij Model Train Twainstof Vandaag wilde ik laten zien Hoe je een digi DCR 189P In moest bouwen Dus Ontsluitverlichting in je Pico uh, 189 locomotief, zoals ik deze hier heb uh, Van Raylion um, Ik heb een goede Half uur aan opnames Dacht ik alles zit erin, uh, alle kabeltjes zijn uh, goed aangesloten, het eindresultaat heb ik opgenomen en alles is uh, onscherp. Nou, dat, ga ik, uh, dat ga ik niet online zetten in die vorm. Rest mij eigenlijk alleen maar even het opnieuw openmaken van de locomotief en laten zien hoe alles gedaan is in plaats van laten zien hoe je alles moet doen en waar je allemaal tegenaan loopt. Waarna ik het originele deel erachteraan plak met dat hij op de baan staat, dat je de verlichting kunt zien. Dus als je alleen het einde ziet, dan denk je, dat is raar. Waarom heeft hij het nu over dat je een mooie handleiding hebt gehad over hoe je hem moet opbouwen? Want dat heb je inderdaad niet. Zo. Nou, hoop ik dat ik de goede van de twee heb. Want ik heb twee... En ik weet vrij zeker dat dit de goede relion is. Twee relions. Eentje heb ik de zelf-led verlichting ingezet. Die aan één kant maar verlichting geeft. En de andere relion heb ik de digikijf-verlichting ingezet. Het probleem wat ik gevonden heb. Is dat met het inbouwen. Na het inbouwen van de verlichting. Bij mijn relion lock. De kap onmogelijk uh, erop en eraf ging. Dus wat dat betreft weet ik vrij zeker, dit is de goede. En inderdaad, ik heb de goede gepakt. Van origine heeft deze locomotief alleen maar aan één kant verlichting. frontverlichting, wit, geen rode verlichting. En het uh, doel van de uh, Digikeys set is om ervoor uh, te zorgen dat uh, er ook rode sluitverlichting is en met wat extra draden, de groene en de paarse, uh, om daarmee rangeerlicht en grootlicht mogelijk te maken. Er staat hier een hele handleiding over waar je wat aan moet sluiten. Uh, je begint met de oude verlichting loshalen, uh, de kabels eruit te halen en ze gewoon uh, apart te leggen. En dan uh, hou je deze over. Dit, is, uh, dit zijn de gloeilampjes die er oorspronkelijk in zaten. Maar in andere heb ik er al ledverlichting in zitten, maar dan wederom alleen maar frontverlichting en geen sluitverlichting. Nou. Om deze dus aan te sluiten, je haalt de oude bekabeling weg en daarna ga je aan de gang volgens dit aansluitschema. Hier is de witte kabel de van de decoder en die komt hier op dit stukje uit en dan gaat hier naar de voorkant wit, naar de achterkant geel. Zoals je normaal gesproken ook zou doen, zodat aan de voorkant witte brand en de achterkant rood. De gele kabel zou, als het goed is, even zoeken schuin hierachter moeten zitten. En ook hier gaat een gele kabel en een witte kabel naartoe. Wel wat moeilijk te zien. Geel naar voren, wit naar achteren. Dus als de rode verlichting hier brandt, brandt de witte daar. Dan de extra's. Groen. Gaat op groen. Als groen aan is, dan gaat de rangeerverlichting aan. Uh, dat is handig als je dan ook de normale verlichting uitzet. Anders krijg je uh, twee keer rood één wit boven en aan de andere kant drie keer wit. En paars. En paars is een extra losse kabel aan deze decoder. Dat uh, de Meeste decoders die een uh, NEM uh, 652 plug hebben, dus een achtpolige plug, hebben een losse paarse kabel. Als je deze aansluit, dan kun je groot licht voeren. Waarbij er naast de rode lamp ook een witte lamp gaat branden. Dus dat je eigenlijk twee... Of eigenlijk in plaats van de rode lamp komt er ook nog een witte lamp. Zodat je twee keer wit hebt. Nou. Verder moet je de, volgens de handleiding, blauwe en lichtblauwe pakken, kabel pakken en samenvoegen. Bij mij is dat een zwarte en een blauwe kabel. Ehm... Um, die gaan allebei naar dezelfde aansluiting voor voor en achter. En dat is voor de gemeenschappelijke plus voor de sluitverlichting en de gemeenschappelijke plus voor de frontverlichting. En als je hem analoog aansluit, dan doe je die ze net iets anders. Uh, vandaar dat dat een aparte kabel is. En digitaal heb je dat je deze uh, dus gebundeld hebt op de gezamenlijke plus. Uh, vervolgens zorg ik ervoor dat deze vastgelijmd zitten. En als je daarna de kapper op weet te krijgen. Wat bij deze, ik, ik ben er nog niet helemaal uit waarom, maar het gaat wat moeilijker. Als je de kapper opzet, ben je in feite klaar. Nou, nu volgt uh, het stukje op het spoor: hoe het eruit ziet, wat het eindresultaat is en uh, wat ik dus eerder op heb genomen. Uh, waar ik ook een andere locomotief ter vergelijking naast heb staan. Die andere locomotief is dus degene met eigen ingebouwde led verlichting ter vergelijking en dat is, ziet er ongeveer hetzelfde uit als een gloeilamp. Goed, dit is het resultaat. Rechts zit een uh, geel of uh, warm witte led in die ik zelf in heb gebouwd voor alleen de frontverlichting. En links zit een nieuwe DigiCase en ik moet zeggen, het valt eigenlijk wel tegen. Zo'n helwitte verlichting, ik vind het niet echt heel mooi. Zeker gezien daar dus eigenlijk gloeilampen in zaten. Uh, dit is normaal voor de voorkant, voor het achteruitrijden. Is die in rood. Uh, de andere lok heeft geen achteruit uh, sluitzaai, dus die blijft. Uh, als ik die wissel van richting, wordt het gewoon uh, donker. Gaat het uit. Uh, nou, ik kan natuurlijk de verlichting schakelen. Ik kan alleen uh, rangierlicht aanzetten, dus hooglicht. Ik kan, uh, dit is eigenlijk in combinatie met de normale verlichting. Dan krijg je extra fel licht. Zo. En dat zijn de. Ja, als ik die allemaal aanzet en ik laat hem achteruit rijden, krijg je een hele interessante combinatie van kleuren. Zo ver is het wit dat het rood aan het wegvalt. slecht Er is geen mogelijkheid om uh, maar aan één kanten verlichting aan te zetten. Het is allebei de kanten altijd. Dat komt. Uh, ik had gehoopt dat een van de kabels gebruikt werd om de verlichting volledig uit te schakelen. Zeg dus paars of, of groen, uh, maar helaas. Uh, dus je hebt altijd verlichting aan beide kanten, uh, je hebt wat extra functies en het is een heel fel wit licht. En daar moet je maar net van houden. Uh, nou, tot zover. In ieder geval een duidelijke instructie, hoop ik. Voor hoe je hem in moet bouwen. En ook even de, uh, het eindresultaat zodat je zelf kunt kijken of je er überhaupt aan wilt beginnen om hem in te bouwen. Bedankt voor het kijken. En reageer en subscribe en like en al dat soort dingen vind ik altijd leuk. En graag tot volgende week.